van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op cvd tv bij het luisteren naar uh, onze podcast ook van harte welkom uh, nieuwe medewerkers aannemen als uh, ondernemer die niet passen bij je organisatie dat kan je uh, heel veel geld kosten um, en om dat te voorkomen uh, helpt mijn gast bedrijven met het aantrekken en inzetten van de juiste mensen op de juiste uh, plek sterker nog uh, ze schreef er een boek over de perfecte match en ze is mijn gast kirsten de Roo. Kirsten, van harte welkom dankjewel uh, is geld Enige schade voor een bedrijf als je verkeerde mensen aanneemt. Nee, dat is vaak uh, wat, wat eigenlijk nog het grootste uh, probleem is, wat ik heel vaak terughoor ook van uh, van bedrijven als ze bij me komen dat het hun gewoon ongelooflijk veel energie kost. Ja. En dat is het uh, hoop frustratie. En uh, het gaat ook ten koste van, van de collega's. Uh, dus geld is vaak een indirect. Uh, gevolg, zeg maar, hmm. de, de, de kosten. Maar, maar wel is... harde euro's hè? Want je noemt Zeker het boek, harde er, euro's. Ergens, je, volgens mij iets van tussen de 40 en de 100.000 euro. Ja. Waar, waar is dat op gebaseerd? Nou, het is eigenlijk, ze zeggen, tot, tot, uh, tot anderhalf jaar salaris kan het kosten. En dan gaat het niet alleen maar over de salariskosten zelf. Maar hmm. het gaat ook inderdaad over nou ja, de, de, de werving en selectiekosten. Uh, de kosten dat je iemand hebt ingewerkt en dat diegene weer weggaat. Hmm. De productiviteit die omlaag gaat, uh, eventueel ziekteverzuimeld omhoog gaat, omdat de druk op de werkvloer toeneemt neemt. Hè, omdat te weinig mensen zijn en de huidige collega's kunnen dat niet aan. Dus er zijn heel veel dingen die, uh, wat, wat, wat gevolg is daarvan, wat niet zozeer, um, wat je niet meteen merkt, maar wel wat uiteindelijk gewoon op de lange termijn heel veel geld gaat kosten. Ja, ja. Ja. Hoe erg is gesteld, zeg maar, met, met het aannemen van alle niet de juiste mensen, de ondernemers? Best erg. Maar nou ja, weet je wat het is? Als ondernemer start je vaak je bedrijf niet nou zozeer met het doel dat je graag mensen wilt aannemen. Nee. Ja, je start je bedrijf omdat je een gat in de markt ziet of vanuit een eigen frustratie of vanuit een bepaalde passie of wat dan ook. Maar ja. daarna komen de mensen. Ja, het doel ja. is niet ik wil heel veel mensen nee. aannemen als dat concept. Niet, nee, nee, nee, nee, dat is niet het doel wat, wat, wat, wat ondernemers hebben. Dus, is ook niet uh, je vak. Nee, nee, zeker niet. Dus op het moment als je dan gaat groeien en je besluit om mensen aan te gaan nemen om die groei te kunnen waarborgen, ja. dan wordt het op buikgevoel. Zometeen iets meer over wat je zelf doet, maar waarom ja. een boek? Nou, omdat ik merkte hoe, hoe groot het probleem eigenlijk is. Uh, de mensen die bij mij komen, die, die worstelen vaak al best wel lang met, met, met het aannemen van de verkeerde mensen. Het zijn mm -hmm. vaak ondernemers die, uh, die een bedrijf hebben opgebouwd en die al een aantal jaar eigenlijk daarmee aan het struggelen zijn. En op een gegeven moment zo zat van zijn dat ze soms letterlijk gewoon het plezier verliezen in het ondernemen. Mm -hmm. Um, en weet je, dat is gewoon niet nodig. En mensen zijn gewoon ongelooflijk belangrijk voor een bedrijf. Ja. Ik bedoel, zonder de juiste mensen. Kun je dat eigenlijk wel vergeten. Zeker als je wil groeien. Zeker als je wil groeien. Ik heb ook bedrijven geholpen waarbij de, de groeidoelstelling gewoon ver achterbleef, Omdat ze iedere keer mensen aannamen die ook weer heel snel waren vertrokken. Ja. Of doordat het gewoon de verkeerde mensen, aan, verkeerde mensen waren, hè, tussen aanleidingstekens. Mm -hmm. Of omdat uh, ze niet konden waarmaken wat ze beloofden aan die nieuwe mensen. Ja, ook zo'n ding. Waardoor mensen weer heel snel waren vertrokken. Ja. Dus het je aan alle kanten, uh, het kost geld, uh, het kost reten van energie. Het frustreert, uh, niet alleen bij de ondernemer, maar ook bij dus de, de huidige medewerkers. En ja, dat is gewoon niet nodig. Hoe belangrijk is de rol van de persoon zelf, van de ondernemer zelf? Ja, heel belangrijk. Kijk, Waarom? Um, wat, wat, wat ik aangaf, als ondernemer start je je bedrijf uh, vanuit een bepaalde passie of vanuit ieder geval een bepaalde behoefte of wat dan ook. Eh, nogmaals niet omdat je nou zo graag mensen wilt aannemen. Maar op een gegeven moment als je gaat groeien... Eh, is het heel erg belangrijk dat je ook weet van... God, eh, wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik zijn? Eh, waar sta ik voor met mijn bedrijf en hoe zie ik mijn eigen rol daarin? Ben ik nu ondernemer of ben ik directeur? Want dat zijn twee hele verschillende rollen. Mm. En de rol waar je voor kiest, dat heeft heel veel invloed uiteindelijk op de mensen die je nodig hebt om je heen. En hoe belangrijk is het dat je, je, dat je niet alleen je, jezelf, dat je reflecteert op jezelf en je eigen rol die je mm. wil spelen in zo'n groeipad. Uh, hoe belangrijk is het om, zeg maar, om je strategie helder te hebben? Ja, dat, dat, dat komt daarna. Weet je, je, je, uh, wat, wat, wat ik heel veel zie is dat ondernemers ad hoc werven. Uh, ja, hou en, uh, ja, dus hè, vandaag is vandaag, ja. morgen is morgen. Hè, we zien het allemaal wel. Ja, weet je dat dat kan best wel werken op de korte termijn, maar uiteindelijk ga je, ga, ja, loop je gewoon spaak. Hmm. Omdat je, en zeker nu in deze arbeidsmarkt, dat je niet de juiste mensen kunt vinden. Uh, nou ja, en dan ga je met iemand aannemen waarbij je eigenlijk al twijfel had. Maar ja, je moest iemand hebben, nergens op, hebben, dus, nergens op nee, nee. dus Ik vond het zo mooi in je boek schrijf je anders dan, dan ren je met je hoofd naar beneden. Ja. Dat is ook een mooie uitspraak. Ja, je ja. bent inderdaad aan het rennen, maar je hebt geen idee waar naartoe. Nee. En uh, ja, misschien dat je ergens ideeën hebt, maar de, de middelen of, of de, de, de dingen die je in moet zetten om een bepaald doel te bereiken, dat is heel ad hoc ingericht. Dus en dus kun je ook geen goede mensen aannemen, nee. want je weet niet op basis waarvan? Nee. Want het is dan heel erg gericht op het nu. Mm -hmm. terwijl misschien in de toekomst kunnen het hele andere mensen zijn. Dus mm. uh, en, da en dat maakt het gewoon heel erg lastig. Dus je moet een bepaalde strategie hebben die ook gericht is op die lange termijn. Uh, laten we eens kijken wat er allemaal misgaat. Uh, een term die jij, of tenminste een, een metafoor die je veel gebruikt, is het schaap met de vijf poten. Ja. Leg eens uit. Ja, wat je gewoon ziet is dat werkgevers uh, allerlei eisen stellen aan, aan, aan, aan, aan medewerkers um, omdat ze denken dat dat dan de juiste persoon is, wat gewoon niet haalbaar is. Mm -hmm. en ze moeten een bepaald opleidingsniveau hebben, ze hebben, moeten zoveel jaar ervaring hebben, maar het liefst toch eigenlijk net, uh, nou ja, jong, want uh, dan kosten ze nog niet zoveel. Um, uh, dus het is, het is de, de combinatie van ervaring, specifieke opleiding, uh, leeftijd, wat eigenlijk niet mee mag worden genomen, maar wat gewoon heel veel nog wordt gedaan. Um, maakt dat het, gewoon, um, dat het heel moeilijk is om die mensen te vinden, want die bestaan gewoon niet. Nee. En wat daarbij nog is, is dat, het, uh, dat vaak kopieën van zichzelf worden gezocht. Eh, mensen die, op zichzelf, uh, die, waar ze, die aan zichzelf doen denken, of die topmedewerker in een team die het zo goed doet. Of waar nee. ze een goede klik mee hebben, nee. waar het gezellig nee. mee is. Dus, ja, dat alles samen maakt uiteindelijk dat het, uh, dat het gewoon niet de juiste mensen zijn die je nodig hebt. Een van de andere risico's die jij schetst is dat mensen soms te snel nieuwe mensen willen aannemen. Ja. Terwijl het misschien eigenlijk helemaal niet nodig is. Hè? Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het, um, mensen kunnen zich ontwikkelen. en Vaak hebben bedrijven veel meer ontwikkelpotentieel al in huis hebben. Mm. Waar ze helemaal niet bewust van zijn. Dus dan gaan ze mensen aannemen. Uh, waarvan, uh, waarvan ze dat ook in huis hebben. En het is natuurlijk heel erg zonde als je mensen hebt die uh, goed functioneren... Die waar je heel tevreden over bent, die je graag wilt behouden... Mm -hmm. maar die vervolgens vertrekken omdat ze zich niet verder kunnen ontwikkelen bij jou. Dus dan is het heel belangrijk om eerst te kijken van... wat heb ik eigenlijk in huis? Welke mensen kan ik ontwikkelen... En welke mensen heb ik dan ter aanvulling daarop nodig? Hoe ver gaat jouw dienstverlening daarover overigens in? Als jij voor opdrachtgevers werkt, richt jij dan zo'n heel proces voor ze in? Of wat, wat doe jij dan precies? Ja, vanuit zeg maar, de trainingsprogramma's leer ik zeg maar, de, de IMKB-ondernemer om dat zelf in te richten. Dus ja. ik, ik help ze daarbij, ja. uh, maar uiteindelijk moeten ze het zelf gaan doen. Uh, ik bedoel, je, je wil de juiste mensen vinden, maar dat niet alleen volgens mij. Het zou ook prettig zijn als je ze dan gevonden hebt, dat ze ook... Een fit zijn en ja, dus lang blijven. Hè? Precies. Hoe zorg je daarvoor? Nou ja, weet je, dat begint eigenlijk ook bij die strategie. Uh, dus dat ondernemers uh, moeten naar zichzelf kijken, uh, wie ben ik als ondernemer, mm. waar staat mijn bedrijf voor, um, uh, wat wil ik bereiken, wat zijn mijn doelstellingen ja, op korte en lange termijn en welke mensen heb ik daarvoor nodig. En wat betekent dat voor competenties, de kennis die ik nodig heb, type personen die ook in de cultuur moeten passen, want ja, dat moet ook nog eens mee ding. worden genomen. Ja. Ja, want iemand kan heel goed passen binnen een rol, maar als hij niet past binnen je cultuur, dan houdt het ook op. Dus uh, binnen de structuur, dus uh, binnen een organisatie heeft natuurlijk hele andere structuren en regels, procedures als een, als een skill-up bijvoorbeeld. Ja. Dus daar moet je allemaal naar kijken. De, het onboorden is ook een ding om wat je fout en goed kan doen, hè? Ja, nou ja, weet je, onboorden wordt vaak in verband gebracht met inwerken. En ja. inwerken is ook echt wel een onderdeel van die hele onboarding. Maar in feite begint dat veel eerder. Hè? Want uh, op het moment als je, als je mensen gaat spreken in die werving- en selectiefase, dan deel je bepaalde verwachtingen van hoe, over hoe het is om bij je te werken, over hoe het is om die, in die rol te werken, hoe de cultuur is, de structuur, ontwikkelmogelijkheden, et cetera. Dus uiteindelijk gaat de, uh, kiezen jullie voor elkaar, de medewerker en de werkgever... om dan die relatie aan te gaan. Maar die verwachtingen die zijn geschetst aan de voorkant... die moeten ook allemaal wel uitkomen. Dus, uh, dus het is ook heel belangrijk als iemand gaat starten... Dat, uh, dat iemand ook echt in die rol terechtkomt wat van tevoren is aangegeven. Ja. Uh, en ook vanuit, vanuit de cultuur. Ja. Um, en daarna is het heel erg belangrijk dat je, dat je de eerst, zeker de eerste 90 dagen, wel een goed inwerkplan hebt. Dat iemand ook echt uh, gedijt binnen die organisatie en binnen zijn rol. Paar dingen die ik nog met jou wil behandelen. Eén uh, uh, um, uh, de rol van vooroordelen en, ja. uh, en, en aannames om als te beginnen met je eigen vader niet alle mannelijke managers <laughs> in een <het> strak pak <laughs> zijn als jouw vader, hè? Ja, precies. Ja, vertel ja. eens. Ja, dat is toen ik dat begon met werken. Uh, ik ik even kijken. Ik heb bij een uitzendbureau uh, was dat. Ja. Mijn allereerste baan als intercedent. En, uh, en dan moest ik ook op bedrijven ja, en allemaal in daar vond ik wel iets van. Ja, ze buiten waren op de spiegels van je pa. Ja, precies. En op dat moment realiseerde ik me dat helemaal niet. Het was gewoon zo. Dus die waren ook gewoon dominant en dat was zo. Waar. Ik vond ze maar arrogant. Ze konden niet nou veel ja. goed doen. Precies, noem maar wat. Dus, maar gaandeweg, ik heb natuurlijk ook, en het is ook belangrijk, dat is ook wat ik noem in mijn boek: zelfreflectie is gewoon hartstikke belangrijk, sowieso als mens, maar ook in je, in je rol als, als ondernemer. Uh, maar ja, ook vanuit mijn jonge leeftijd, op een gegeven moment dacht ik wel van ja, dat is toch ik wel... Ik is uh, met die rol van mijn vader. <laughs> ja, ik moet ook <laughs> iets met die rol van mijn vader, ja. Uh, maar het, het, ja, het maakt je wel bewust van de dingen die je hem zelf uh, mee hebt gemaakt, uh, hoe je ja. bent opgevoed, uh, ja. de ervaringen die je opdoet. Ja, dat heeft gewoon impact en invloed op, op, op je vooroordelen. Ja. Uh, dat is gewoon zo, dat is elk mens. En, uh, maar het is wel goed om daar bewust van te zijn. Want als je dan mensen tegenover je hebt zitten die je daarmee associeert. Ja, en, en, en het zijn negatieve ervaringen. En dan mm -hmm. sta je al 3-0 achter. Terwijl ja. het niet, ja, je doet diegene daar niet, uh, geen recht mee. Nee, dus, nee. nee ik heb uh, bewust geen pak aangedaan. Dus, nou, maar <laughs> <ik denk> zo, <laughs> het is maar wel klaar hoor. Het heeft, het heeft inmiddels een plek. Ja, ja, zeker. Ja, oh, gelukkig. <laughs> en, en, en wat je natuurlijk ook heel veel ziet als, als het gaat om dit onderwerp. Is natuurlijk hè, alle vooroordelen en aannames omtrent. Vrouwen, ja. uh, mannen die Ahmed heeft. Uh, ja. maar even concreet te maken, ja, ja, ja. Uh, hoe wat vind jij daarvan? Ja, weet je, uiteindelijk gaat het erom um, dat je mensen kiest die de be het beste passen op de rol in de functie en binnen de werkomgeving. En of ze nou inderdaad Achmed heten, Helen, Jan, mm. dik dun, uh, man, vrouw. Mm -hmm. uh, maakt niet uit. Het gaat erom welke waarden zij bieden in die rol. Mm -hmm. uh, het, gebeurt uh, het gebeurt alleen niet. Nee. En um, en dan uh, kan je inderdaad zeggen van nou we gaan een vrouwenquotum hanteren of uh, we gaan mensen anoniem laten solliciteren. Uh, weet je, ik zie dat meer als symptoombestrijding. Mm. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een vrouwenquotum gaat doen, maar binnen de cultuur heersen er bijvoorbeeld bepaalde vooroordelen over dat vrouwen niet in de top horen of dat vrouwen dat niet kunnen of wat, wat dan ook. Dan kan je wel een quotum doen, maar als die cultuur, dat, dat, die, dat vooroordeel daar nog steeds heerst, dan popt het daarna wel weer op. Mm. Um, Net zoals zij bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, mensen die Achmed heten, bewijzen van. Mm. Uh, als daar heel veel vooroordelen over is in die cultuur, ja, als diegene dan gaat beginnen in die omgeving, die gaat gegarandeerd problemen krijgen. Mm -hmm. Dus, um, dus weet je, dat soort dingen, net zoals anoniem solliciteren ook. Ja, want dat zou mijn volksvraag zijn. Wat vind je daarvan? Ja, weet je, kijk, als je zegt van ja, Ik zou het misschien zelfs wel willen als werkgever dat ik zeg van ik wil uh, een aantal uh, uh, zeg maar mensen zien in een tekst of voordekken, maar ik hoef niet te weten wie of het een man of een vrouw is ja. of uh, wat zijn naam is of haar naam of whatever. Ik wil gewoon checken op een aantal vragen ja. of iemand past in het profiel wat ik zoek en dan zien we daarna wel. Zodat ik, want ik kan me voorstellen dat ik ook dat ik ik heb ook vooroordelen en ja. die die zitten er gewoon iedereen volgens mij. In. Ja, is is ook zo. En dus als je jezelf daarvoor wil afschermen, dan dan zou anoniem solliciteren toch een oplossing kunnen zijn of niet? Hoe um, is dat dan weer symptoombescheiding? Nou ja, weet je, ik, ik, ik, het is niet zwart-wit, mm. maar ik denk dan, ik, wat, wat, wat, wat, hoe ik het zie is van op het moment als je daar bewust van bent en je wilt gewoon echt selecteren op de inhoud, dan, dan maakt dan, dan maakt ook die leeftijd niet uit of mm. het geslacht maakt dan ook niet uit. Um, dus ja, weet je, dus kijk gewoon naar degene wie diegene helemaal mm. is, met ja. alles. Ja. Uh, um, en, Zeker als het daarna ook, uh, dat je er ook bewust van bent hoe dat dus werkt binnen de cultuur. Mm -hmm. um, en als je daar ook gewoon voor open staat dat je zegt van nou iedereen is bij ons welkom, ongeacht uh, achtergrond, afkomst, nou, et cetera, leeftijd. Mm -hmm. uh, maar we willen gewoon echt de beste mensen binnen onze organisatie die, die echt passen bij ons. Mm -hmm. Weet je, ik denk dat dat al heel veel scheelt, want dat, je, dat je dan ook al veel meer gaat selecteren op basis van die criteria. Mm -hmm. En natuurlijk 100% objectiviteit is niet mogelijk, is ook niet haalbaar. Mm -hmm. maar Um, wat zou de meerwaarde zijn van anoniem solliciteren... op het moment dat jij zelf ook al bewust daarvan bent... en zegt van ik wil gewoon de juiste persoon op de juiste ja. plek. Dan ga je al veel bewuster selecteren. Mm -hmm. En dan ben je ook bewust van het feit van iemand is 53 bijvoorbeeld. Maar ik zie wel heel erg de potentie van dat hij of zij die rol goed kan. Um, en, en dan nog de rol van technologie... Ja. Uh, ik vertel net al even vooraf dat ik gisteren zeer geïnspireerd raakte door een dame die een bedrijf had en die op, het, op basis van AI vreselijk goede resultaten ja. haalde in dit vakgebied, mm -hmm. zeg maar. Hoe zie jij die rol van technologie en van ontwikkeling als artificial intelligence? Nou, ik denk dat technologie een hele goede aanvulling kan zijn als ondersteuning. Um, of AI volledig de mens kan overnemen, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat selecteren blijft nog steeds mensenwerk, um, omdat uh, ook het ah, is nog steeds ook niet bewezen hè, dat AI ook volledig betrouwbaar is, ja. vooralsnog. Dat is ja, misschien zij, de laatste ontwikkeling dan geweest. Ja, nee, daar had ze inderdaad aardige resultaten. <laughs> ja. Daarvoor was ik zo onder de indruk. Ja, ja, ze zijn inderdaad aantoonbaar, ik geloof zelfs wetenschappelijk. Ja. Maar ik connect je met haar, dus dan kun je het verder uitzoeken. Maar ik was zeer onder de indruk dat ze inderdaad hele goede resultaten had, zowel over de efficiëntie van het proces, ja. zeg maar, dus over de, de fit, ja. uh, als ook over de resultaten die die mensen uh, haalden na een anderhalf jaar of zoiets werken bij dat bedrijf. Ja. Dus had echt wel het ja, maar dat, dat, is, dat is wel interessant, zeker. Ja. En die ontwikkelingen blijven natuurlijk ook doorgaan. Het is alleen de vraag van buiten het feit of iets wetenschappelijks ook echt werkt of niet. Of, of, of dat je het ook wilt. Ja. Het, het gaat ook om beleving. Uh, een, een kandidaat die op gesprek gaat, uh, wil die een, een, een gesprek voeren met bijvoorbeeld een robot. Ja. Ja, weet je, het menselijke aspect is denk ik nog steeds wel een heel belangrijk aspect in die selectieprocessen. Dus ik geloof wat dat betreft ook echt in een combinatie. dat, hè, wat, ik, uh, wat, ik, wat ik aangaf, mensen... Uh, selecteren blijft mensenwerk, maar AI kan zeker een, een goede aanvullende methode zijn ook om die objectiviteit te, te, te versterken. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, dat was wel een beetje de context waar dit verhaal ook over ging, dat uh, zij werkte heel veel voor de echte grote corporates ja. en dan had je het over, bij spreken weet ik veel, duizenden sollicitanten ja. die dan ja, door ja, zo'n ja, tool precies. werden gejast en ja. dan kwamen ze ja, ja, een selectie, ja, ja. Ja. terwijl wat jij schetst is natuurlijk in veel gevallen is de MKB ondernemer ja, klopt. Hè, met, ja. met, met zijn eigen bedrijf. Precies. Uh, en dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het niet werkt. Nou, dat is een groot verschil. Hè, met ja. bulk vacatures, wat je zegt, voor hele grote organisaties. Het gaat ook natuurlijk om efficiëntie. Want dat, dat, dat die mensen onvoldoende zijn om al die selecties uh, te kun kunnen doen. Dus dan is ook AI in dat geval kan een hele mooie aanvullende tool zijn. Maar als ja. je het over kleinere bedrijven, dan is het wel een ander verhaal. Ja. Ja. Hebben we nog iets vergeten uit je boek? Wat, wat gewoon ook belangrijk is, is dat op het moment als je mensen gaat aannemen, dat je ook kijkt naar de toekomst. Dus dat je inderdaad, hè, dat is ook al eerder aan bod gekomen, niet alleen maar nu, maar ook waar ga je uiteindelijk mensen in ontwikkelen. Vanuit de potentie ja, die ze ja. hebben, zodat ze ook mee kunnen groeien met je bedrijf. Ja. Dus het stopt ook niet op het moment als je mensen hebt aangenomen of je hebt ze een onboarding gegeven, van daaruit gaat het gewoon verder. En dus het, het, het, het, het ontwikkelen van mensen zou ook gewoon een vast onderdeel moeten zijn van die strategie om uh, ook zo voor te zorgen dat mensen relevant uh, blijven voor, uh, voor je bedrijf. Ja. Ja je dank voor dit gesprek. Ik vond het overigens een erg leuk boek. Complimenten. Dank je wel. Dus voor de mensen die kijken en voor de mensen die luisteren. En je bent bezig met groeien en mensen aannemen. De perfecte match van Kirsten de Roo. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij je wel. En dank je wel voor weer het kijken naar een video hier op CVD TV. En als je hebt geluisterd naar de podcast ook. Nou, dank je wel voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, want dan mis je helemaal niks meer. En zit je nou op YouTube te kijken. Hieronder vind je de abonneerknop. Klik hem aan en je mist helemaal niks meer. Want elke week hebben we weer meer van dit soort nieuwe toffe gesprekken. Voor nu, dankjewel. Hoi!